Wat is een werkstroom of workflow nu precies, en wat kan je ermee? Door het inzetten van digioffice werkstromen kan je ervoor zorgen dat je processen binnen je organisatie soepel verlopen. Je krijgt meer inzicht in het verloop van processen en een goed overzicht in de hoeveelheid werk en voortgang. Laat ik als voorbeeld het in dienst treden van een nieuwe medewerker nemen. Zodra deze persoon is aangenomen moeten er een aantal zaken geregeld worden. Een werkstroom kan er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat zijn toegangspas wordt aangevraagd, de benodigdheden voor zijn werkplek op tijd worden besteld, het opleidingsschema wordt ingepland en de afdeling wordt geïnformeerd over de nieuwe collega die in aantocht is. Ook herinnert de werkstroom de verantwoordelijke eraan om de laatste handtekeningen op belangrijke overeenkomsten te zetten. Een ander voorbeeld is het goedkeuringsproces van een binnenkomende factuur. De werkstroom zorgt ervoor dat de factuur wordt herkend. Het gaat hier om een factuur van een cursus van een medewerker. De factuur wordt automatisch naar de afdeling inkoop gestuurd. Deze kijkt of de bedragen kloppen met de opdracht. De afdeling inkoop keurt de factuur goed en de factuur gaat automatisch naar de juiste manager. Na het akkoord van de manager krijgt de administratie een vrijgave voor betaling. Makkelijk toch? Tijdens de route van de werkstroom kun je precies zien waar de werkstroom zich in het proces bevindt. Welke afdeling of collega moet nog reageren of heeft er misschien iemand een vraag gesteld? Uiteraard is tijdens de werkstroom het document beveiligd op basis van rol, functie of groep waar iemand toe behoort. Het maakt dus niet uit of je nu een werkstroom start op een contract, een project, dossier of ander document.